Op 15 maart beslis jij wie er in het bestuur komt van waterschap Noorderzeilvest. Maar wat valt er te kiezen? We vroegen alle deelnemende partijen naar hun standpunten over vijf belangrijke verkiezingsthema's. Hoe moet het waterschap bijvoorbeeld omgaan met klimaatverandering? En wat gebeurt er met de hoogte van de waterschapsbelasting? Vergelijk de standpunten van alle partijen. Wat kiezen zij? En wat kies jij? Bekijk het nu op noorderenzeilfest.nl verkiezingen.